Nu volgt de oefening op opzommingstekens en nummering in de offline versie. Dus in writer of in word. Het eerste stukje gaan we maken over de standaard opzommingstekens. In onze klas zitten leuke jongens en meisjes. Je moet de lijst gaan overbouwen. Die staat er aan die kant. Sowieso eventjes controleren of alle opmaak gewist is. Ja, dat is nu weg. Tahoma was dat van lettertype 12. Dus er zitten meisjes. En die zijn Laura Esma. Maria, en dan zijn er al jongens, zo, en dat is Noah, Jasper en Ali, en Ali, daar zijn er twee van, Ali Kural en Ali Bielen, voilà. Dus je ziet dat ik niks met een hoofdletter getypt heb, natuurlijk, dat maakt het gemakkelijk als je via tekst, en dan ga je gaan naar elk woord met een hoofdletter, en dan is dat al opgezet. De meisjes die moeten wel helemaal een hoofdletter staan, zie ik, dus ik ga naar de tekst eventjes een hoofdletter zetten, de jongens hebben dat trouwens ook, dus dat kan ik misschien al doen, tekst. Letters. Voilà. die meisjes die zijn uh, rozig, oranjeachtig en in het vet. En die jongens zijn ook in het vet en dan een blauwer kleurtje. Hè. Ook niet zo heel belangrijk natuurlijk, want dat kan je al. Dus ik ga de opzommingstekens aanzetten. Dus als ik ze gewoon aanzet, dan krijgt iedereen hetzelfde opzommingsteken. Je had ook een andere opzommingsteken kunnen kiezen. Hier staan de vinkjes, zoals ze hier al geplaatst zijn. Dus dat maakt het wel gemakkelijk. Nu Lara, Laura, Esma en Maria moeten een niveau dieper, dat was dit knopje, hè. inspringen, vergroten. Dat doe ik ook al bij die heren hier, zo, inspringen, vergroten. En dan zeg ik, Kural en Bila. dat moet nog één niveau dieper zijn, zo. Dus je kan een niveau altijd terughalen hè, via dat knopje, dat is een niveau inspringen, verkleinen. Dus iedere keer als je daar drukt, springt hij naar links, druk je hier, springt hij niveau dieper naar rechts. Hè. Dus dan moet ik gewoon die andere symbolen nog even kiezen, dus ik duw eigenlijk alles aan. Rechtermuisknop. Opzommingsteken. Het kan zijn dat je hier geen menu in hebt. Dan vind je rechtstreeks het knopje via nummeringen en opzommingsteken. Of je drukt hier van boven en dan kan je meer opzommingsteken. Dat komt eigenlijk allemaal op hetzelfde uit. Hè. De positie gaan we niet aanpassen. Die staat eigenlijk goed, hè? Die laten we standaard staan. Maar die zou je kunnen aanpassen, maar dat gaan we niet doen. We gaan naar het laatste tabblad aanpassen. En daarin gaan we een ander uh, tekstteken selecteren. Bijvoorbeeld voor dat tweede niveau. Hè. Dus als ik hier op 2 druk, dan staat er nu dat bolletje. Maar je kan op selecteren drukken. En dan kan je eigenlijk alle andere figuren zoeken. Ik heb dit bloemetje even nodig. Oké. Okay. En dan ga je zien dat het al aangepast is. Hè. Je hebt hier wel meer onderdelen. Hè. Dus buiten opzommingstekens heb je hier ook nog uh, voetnoten, initialen enzovoort. Nu, ik heb gewoon bij opzommingstekens een ander geselecteerd. En dan op niveau 3, als we niveau 3 aanduiden, daar moeten het van die kruisjes zijn. Dus als we gaan selecteren, hier staan de kruisjes, maar jullie weten dat als je bijvoorbeeld webdings of wingdings aanduidt als lettertype wingdings, dat je ook heel veel andere symbolen kan gaan krijgen. Dus ik had deze niet nodig, ik had de standaard nodig, hier het vinkje, of het kruisje eigenlijk, het kruisje. Je drukt op oké, OK, die zijn alle drie ingesteld, je drukt op oké OK en je gaat zien dat alles in één keer is aangepast. Voeg je eigen naam toe. Dus bijvoorbeeld hier onder Jasper druk ik Enter en type ik Jens. En dat is uh, perfect in orde. Hè. De afstand is blijkbaar 0,10 centimeter. Misschien eventjes aanpassen. Rechtermuisknop, Alinea. Zo. En dan de afstand onder op 0,10 centimeter zetten. Oké, okay. en mijn opzomming is eigenlijk klaar. Dus uh, ziet er perfect hetzelfde uit. Voeg hier een horizontale lijn in. Dus dan ga ik dit eventjes wijk doen. Ik doe invoegen. Horizontale lijn, voilà, die staat er al. Dan moeten we nog een aantal andere standaard opzommingstekens drukken. Dus je kan hier bij opzommingstekens één van die andere kiezen. Maar je had ook bijvoorbeeld via dit knopje, en je gaat naar meer opzommingstekens, ook een eigen afbeelding kunnen kiezen. Dus bij afbeeldingen staan ook wel wat voorbeeldjes en ook wel wat mooiere pijltjes eigenlijk. Hè. Hier bijvoorbeeld die sterretjes even. Eigen afbeeldingen, dat werkt niet voorlopig. Dus dat zou eigenlijk moeten kunnen. Dus als je naar afbeeldingen gaat toevoegen. En je duikt een afbeelding aan. Je drukt op oké. OK, dan zou je dat moeten toevoegen. Maar het doet het in deze versie niet. Dus dat werkt eventjes voorlopig niet. Dat is een beetje jammer. Voilà. Goed. De laatste oefening gaat over nummering met meerdere niveaus. Ik zal ook hier scrollen naar het voorbeeld. Je ziet de nummering staan... België, Nederland en Luxemburg met hun verschillende provincies of kantons. Um, en dan zie je ook daarbinnen in nog enkele gemeenten aangeduid. Hè. Dus mijn tip is altijd: type de hele eerste tekst of type de tekst helemaal en ga pas achteraf je niveaus bepalen. Dus een nummering staat er eigenlijk. Tussen Bertrange en het onderstaande Luxemburg moet ook nog strassen toegevoegd worden. Uh, dus hier onder Luxemburg kan je dat nu al doen. Hè. Dus hier kan je strassen typen. Voilà. Um, nu, ik ga de nummering al doen. Hè. Er moet ook nog een stukje toegevoegd worden hier, dat ga ik zo dadelijk doen. Ik ga eerst die nummering al instellen. Selecteer het geheel altijd, hè? nooit vergeten. Je drukt nummering aan en je krijgt de nummering al te zien. En als je iets toevoegt, gaat dat automatisch allemaal mee opgeschoven worden. Dat is de bedoeling, uiteraard. Nu, ik ga ervoor zorgen dat de landen, of sorry, de provincies en, en gemeenten uit België één niveau dieper staan. Zo. Die in Nederland ook tot aan Luxemburg. Zo. En die van Luxemburg, die gaan we ook verdiepen. Zo. Dan hebben we binnen de provincies hebben we nog een verdieping. Zo, dat doe ik eerst eigenlijk allemaal. Dat is, daarom geven we ook de reden. Zorg dat al je tekst er al staat. Dan heb je het achteraf veel gemakkelijker om je niveaus te bepalen. Dus binnen Groningen moet deze Groningen en Veendam ook eentje dieper. In Limburg ook twee gemeenten. Dan moeten deze twee gemeenten ook nog eentje dieper. En deze drie gaan ook nog één niveau dieper. Voilà. Dus in principe is mijn nummering qua niveaus correct. Maar klopt um, mijn nummering van teken eigenlijk nog niet. En hier zie je A met uh, een rond haakje achter. Dat klopt hier bijvoorbeeld helemaal niet. Hè? Dus het kan zijn dat je het geluk hebt... <coughs> ...excuseer, dat je hier bij meerdere nummeringen... ...bij overzicht een overzicht vindt dat helemaal klopt naar jouw wensen. Nu, ik kies er natuurlijk eentje uit dat niet klopt. Hè? Dus ik ga je hier wel eventjes dat laten opvallen... Ik zal het ook even in het rood zetten. Oei, rood. Ik denk dat de België druklettertjes, zoals in kleine drukletters. Dus kleine, uh, kleine hoofdletters. Voilà, daar staat die. Ik denk dat die ook iets groter is van tekenen en zo. Maar op zich is dat nu niet zo heel, uh, heel belangrijk. Hè. Ik zal die even kopiëren. En zo naar Nederland. En ook naar Luxemburg. Voilà, dan valt het allemaal wat duidelijker op. Hè. Goed, dat hebben we in de les al eens gedaan. Nu wil ik die nummering gaan aanpassen. duid het hele stukje aan. Rechtermuisknop opzoekstekens en nummering, en je kan die opties weer gaan aanpassen. Net hetzelfde als hierboven drukken, en dat het is hetzelfde. Nu ga ik naar aanpassen, je zou de positie kunnen aanpassen, hè, hoe ver moet iets inspringen, maar dat ga ik nu niet doen, ik ga alleen bij aanpassen de niveaus een keer bepalen. Mijn eerste niveau, als ik dat aanduid, moet niet genummerd zijn, maar moet lettertjes krijgen. Dus ik ga hier naar de hoofdletters, of de drukletters. Nu, je ziet hier dat er nog altijd een punt staat, en daar een rond haakje, het moet dus een rond haakje zijn, ik doe de punt erna weg, en ik zet een rond haakje. Ik druk op niveau 2, want dan ga ik dat niveau bepalen. Dat moet nummertjes zijn, maar zonder punt erachter. Klaar. En niveau 3 is een beetje speciaal, want dat moeten ook nummertjes zijn. Geen punt erna, maar wel de vorige niveaus laten zien. Dat is dit onderdeel, subniveaus weergeven. Druk ik één keer, dan krijg ik het vorig niveau te zien. Druk ik nog eens, dan krijg ik de drie niveaus te zien. Dus ik zet het op drie niveaus. Ik druk op oké. OK. En mijn hele nummering is aangepast. En dat was de bedoeling van automatisch gaan nummeren, hè. of te goed werken met nummering met meerdere niveaus. Nu ik denk dat hier onder Kapellen moet het bijvoorbeeld dit, ja, dit stukje hier staan, is geen provincie maar kanton. Dus ik zal dit al eventjes kopiëren. Dan moet hieronder komen. Als ik nu op Enter druk gaat die nummering automatisch aangepast worden. Dus ik moet niet enter drukken. Ik ga even backspace doen om alles weg te doen. Maar ik druk shift enter. Jullie kennen het al mocht tussen. Hè? En ik ga hier die tekst tekstdeemtjes plakken. Text zonder of Oké, okay. dan staat die tekst daar. Nu, die moet puntgroot 10 hebben. Dus ik zal die ook al instellen. Dan zie je dat wat duidelijker dat dat die kleine tekst is. Bij Luxemburg net hetzelfde. Hè? Je doet shift enter. Zodat er geen nummering bij komt. Je duurt de tekst aan. En je kan die hier gewoon natuurlijk gaan plakken tekst zonder, Ik doe altijd ctrl-shift-v, je moet dat nog eens vergeten zijn. Zo, en ook die tekst moet in punt grote 10. En dan zijn we klaar met de oefening. Dat is de hele oefening eigenlijk uh, in een notendop. Veel succes nu.